Ja, Lieve kijkers van YouTube, hallo! Ja! Yeah. Daar een belletje drukken. Hieronder liken. Als je de serie en de filmpjes en de afleveringen zien. Vooral lid zijn van ons kanaal. Het is heel wel toppie wezen. Daar een like. Hieronder subscribe. Ja, en ring een ringen belletje als je me meldt. En niks vermist van Ningan Kat. Nou, tot januari, mensen. Dag!